Vandaag vandaag bericht gekregen van de VanMoof Electrified elektrische fiets, dat die morgenochtend tussen 8 en 10 uur, op zaterdag, um, wordt afgeleverd. Nou, intussen heb ik natuurlijk een account aangemaakt hè, bij zo uh, met de VanMoof app. Die staat er ook in, neer is. Ja, dat gele, dat is de VanMoof app. Daar kan je uh, fiets gedeeltelijk mee bedienen, zeggen. Van het slot afhalen. Enzovoort. Dus ik ben heel enthousiast. Uh, de VanMoof Electrified Bicycle S2X. Uh, uh, wat is het eigenlijk? Oh my god, ik weet het niet. Goed. Morgen meer.